Dag dames en heren, afgelopen nacht zijn een aantal buien over ons land getrokken en zowaar is er wat regenwater in de regenmeters terechtgekomen. De verschillen van plek tot plek waren overigens wel weer groot en het is nog altijd een druppel op een gloeiende plaat, want de natuur is nog altijd erg droog. Er is veel meer regenwater nodig om uiteindelijk dit gazonnetje weer een beetje groen te laten kleuren, maar... Goed nieuws, er zijn nog meer buien op komst. De regenbuien van vannacht, die lagen vanmorgen nog over het uiterste noordoosten van het land. Op een enkele plek regende het toch nog eventjes zo aan het begin van de ochtend aardig door. Maar als we het hele zaakje in beweging zetten, dan zien we dat ze oplossend het land verlaten. En halverwege de ochtend was het in heel Nederland op de regenradar weer droog. Daar komt later vandaag overigens wel weer verandering in. De neerslag sinds middernacht op de officiële KNMI-stations viel erg mee, 2 mm nog in Twente. Maar tussen deze meetpunten door zijn er ook nog wel plekken geweest... ...waar sinds middernacht nog wel zo'n 10, 15 mm is gevallen. En gisteravond waren er in delen van Brabant, Zuid-Holland en Zeeland... ...toch ook wel plekken waar zo'n 20, 30 mm regenwater is gevallen. Het is gewoon altijd met dit soort buien zo dat de lokale verschillen erg groot zijn. Het is nog altijd erg warm in Nederland, want terwijl de buien ons land verlieten... was het halverwege de ochtend alweer aardig opgewarmd in Nederland... met zelfs zo'n 3, 24 graden alweer in het binnenland. En het wordt vandaag uiteindelijk zelfs nog wat warmer... Temperaturen komen in de kustgebieden uit op een 25, 26 graden. Midden-Nederland alweer zo'n 28 graden en langs de oostgrens. Het zuidoosten daar zijn zelfs nog temperaturen van een graad of 30 mogelijk. Tropische warmte dus. Verder flink wat zonneschijn, ook wel de vorming van wat stapelwolken in het noordoosten. Kan heel lokaal een buit tot ontwikkeling komen. Maar verder is het vandaag droog en staat er niet al te veel wind. Nou, die buien heeft, uh, heeft alles te maken met een lage drukgebied. We zagen hem gisteren al op de weerkaart ten westen van ons. Met aan de voorzijde een zuidelijke wind op hoogte, aanvoer van nog steeds warme, maar ook veel vochtigere lucht. En dat vertaalt zich dus in wat buien die bijvoorbeeld vannacht over ons land trekken. Dan is het morgen gewoon weer droog. Woensdagmiddag kunnen de kinderen vriendelijk weer verwachten als ze buiten spelen. En dan richting donderdag komt er een volgend gebied met buien over. En die heeft een iets wat andere timing. Voor vanavond, ja, misschien dus eerst nog in het bui. Later dienen zich in het zuiden wat buien aan en die zullen zich vannacht over de rest van Nederland uit gaan spreiden. Net als afgelopen nacht, verschillen van plek tot plek. Op de ene plek komt het even tot flink wat onweer, kan er flink wat regenwater vallen. Dat lijkt vooral weer in het westen van het land te gaan gebeuren. Op andere plaatsen valt het dus erg mee. Het is in ieder geval met 16, 17 graden niet koud de komende nacht. En buiten de buien om staat er ook heel weinig wind, zodat tegen de ochtend, als het gaat opklaren, wat nevel of laaghangende bewolking gevormd kan worden. Maar dat lost dan morgen op en vervolgens zien we regelmatig de zon doorbreken. En landinwaarts kunnen we wederom zomerse temperaturen verwachten van 25 of 26 graden. In de loop van de dag kan plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen. Maar op verreweg de meeste plaatsen is het ook woensdagmiddag en avond gewoon droog. Donderdag, dan trekt wel een gebied met buien in de ochtend over het land, soms met onweer. Later op de dag breekt de zon door en de dagen daarna komen er ook nog een aantal buien opzetten en veel belangrijker. We zien de temperaturen dalen, maar in de loop van het weekeinde dan volgt alweer herstel. En volgende week maandag zou het wel eens een hele vriendelijke nazomerse dag zijn met zo'n 22 graden. Fijne dag verder.